Lonneke, de, de flits-koningin van, flits van Nederland. Ja, dat... Ik sta hier voor een enorme mansion en ik zou willen dat die voor mij was, maar dat is helaas niet zo, want die is van Slam, waar ik vandaag radioproducer ben. En dat houdt in dat ik een aantal uren live op de radio ben. Dit is onze uh, radiostudio. This is where the magic happens. Oh. Hallo dan, wat een lekkere zomerse dag hé. Hey. En wat goed dat je bij Slam bent. Dit is de middagshow met de meeste muziek. Zometeen hoor je Fifth Harmony na Martin, Garrix en Brooks. Dit is Tom. Hallo. Hi. Dit is de radiodJ. Nou Op nou. Ja, ik ga jou een beetje lastigvallen hier de komende uren. Nou dan mag ik hem nergens lastigvallen. Lekker. <laughs> oh, hm. Maar ik denk wat heel veel mensen zich afvragen. Ik bedoel, dit is een live studio. Maar ja. wat doe je allemaal voordat je live gaat? Eigenlijk ben je verantwoordelijk voor het voorwerp. Mm -hmm. Dus zorgen dat de show in elkaar wordt gezet, daar ook de invulling voor bedenken en samenmaken. En uh, ja, redactioneel werk. Hier zie je welke platen we allemaal gaan draaien. Ja. Je ziet dat we allemaal nieuwtjes voorbereiden. Die gaan we straks te doen. Het lijkt mij wel leuk dat jij nu even een nieuwtje gaat bedenken. Ik zit, zie echt meteen op zijn hondje staan. Ja, ja, het is wel slim. Dus we mogen ja. een klein beetje op het randje af en ja. toe. En ja. kijken nieuwtjes en ook nieuwtjes die, die ja. niet per se in het A B hoort. Wij hebben de hele middag al bezoek in de studio. En dat is onder andere Lonneke. Lonneke, hallo. Hallo, hallo, hallo. We hebben een opdracht voor je. We doen natuurlijk ja. Na het nieuws doen we de verkeersinformatie. Dan leg ik ja. de files op. Uh, Samus werk is dan normaal gesproken dat ze de flitsers opleest. Ja. Uh, jij gaat het om 6 uur doen. Lonneke, de, de flitskoningin flits -koningin van Nederland. Flitskoningin ja, van Nederland. Dat... Ik moet wel een beetje weten natuurlijk, wat de hippe leuke nummers zijn. Ja, zeker. Ik schrijf ook altijd de prepjes over, dus iets over de plaat. En dan moet je ook weten, inderdaad, van uh, waar staat hij binnenkort, uh, hoe is hij oh, bij muziek Dat Daar staat er altijd bij. Ja. Van, Tom, is, jouw he? baan wordt wel steeds makkelijker. Uh, <laughs> Waarvan <laughs> je eerst dag het radio die zegt, dit, dit, dit wordt, wordt allemaal voorgekouwd. Nee, grapje, dat mag niet Maar ik moet allemaal knoppen hè? <laughs> dat is ook veel werk. Ja. <laughs> ja. Want dan gaan we even oefenen uh, met de flitters voorlezen. We hebben vijf flitser's nu. De eerste flitser staat op de A2 tussen Eindhoven den Bos bij Vught. paaltje 123.5. Natuurtalent. Nou. Ja, Oeh. beter. Ja. Nee, echt. <laughs> Oké. Okay. Nee, het gaat de goede kant op. Nee, het gaat de goede kant op. <laughs> Sorry, ik ben misschien een beetje streng en nee. mag. Maar... Als uh, radioproducer moet ja. je natuurlijk uh, heel creatief zijn. Ja. Yes. Goed overzicht kunnen houden. Ook overzicht over Tom. Uh, je moet op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes. Ja. Stressbestendig. Is ja. Ook een hele ja. belangrijke. Ja. Muziekkennis. Ja. Ook, belangrijk. ook wel handig. Zeker. <laughs> ook wel handig als je een muziekprogramma maakt. Ja. ja. Nou, uh, we gaan nu even iemand terugbellen. We gaan mm -hmm. iemand blij maken met die tickets. Mm -hmm. uh, aan jou de taak om diegene even voor te bellen. Dus hoe die klinkt, of je hem goed kan verstaan. En even melden dat hij straks uh, live okay. in de uitzending is. Hi, Dylan. Je spreekt met Lonneke van Slem. Nou, ik ga nog niet zeggen of je gewonnen hebt, maar je komt zo wel live in de uitzending. Dus je mag eventjes blijven hangen. Ja! <applaus> goed zo! Oh ja, nee, nee hij klinkt leuk. Ja? Tom, Tom, succes! Dylan, dit was het goede antwoord. Jij gaat met drie vrienden naar Eeltho Sonic Festival. Woehoe! Ik ga dit voor jou goed zetten. En dan de flitsers door onze Lonneke. Ja, er zijn vier plekken in Nederland waar je een beetje moet opletten met gasgeven. Rijd je tussen Venlo en Eindhoven, kijk dan extra uit bij Venlo bij hectometerpaaltje 71.2. Ik heb ook zo'n droge mond. Heb je dat ook? Nee. Ja. Zo alleen nu. <laughs> ik heb toch al twee liter water weggetikt hier. Nee, dat is, uh, nee. ligt aan ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee, Nee, mooi. <laughs> nee ik vond het helemaal top gaan. Ja. Oké, okay, mooi. Trots op, ja.